Ik help ZZP'ers, maar om specifiek te zijn, coaches, trainers en adviseurs help ik om meer klanten te vinden en heel succesvol te worden met hun bedrijven. Goed te verdienen. En het lijkt me echt super om, om miljonairschap te democratiseren. Want heel veel mensen worden miljonair. Ja, ik, ik, ik leef wel mijn droom. Dat doe ik nu al, maar um, ik vind. Een doelstelling maakt je leven heel erg leuk. Dus ik heb ook nog een doel, maar, ik, maar ik, heb ook, ik doe al mijn droom. Dus een nieuwe ontwikkeling in mijn leven die ik fantastisch leuk vind. <laughs> um, nou, wat ik heel leuk vind is om gewoon vanuit huis te werken. En, en dan uh, gewoon op mijn eigen werkplek. En dan heel succesvol te kunnen zijn, maar gewoon in je eigen omgeving. Dus, dus ik hoef nooit meer ergens naartoe of naar. No ik sta wel vroeg op, maar ik, ik, niet om ergens naartoe te gaan. Dat vind ik dus fantastisch. Nou, ik zit, zit natuurlijk veel achter de computer, veel schrijven, en, en, maar ook bellen, dus uh, klanten coachen. En eigenlijk, uh, de momenten dat ik iets voor klanten doe, is eigenlijk best wel... Ja, misschien één of twee keer per maand. En dus ik heb eigenlijk heel veel lege agendas gewoon, Er zat er gewoon eigenlijk heel weinig in. En, en dat is zo ontzettend fijn. Ik, ik heb ook één week per maand dat ik niks doe. Als ik gewoon even laat zien. Want hier staat alleen maar één verjaardag van iemand. Maar het is gewoon een hele lege week. En dat heb ik dus om de maand. Nou. Dat is het doel. Er, zit, er zitten eigenlijk heel veel lege eh, pagina's in mijn agenda, en, en zo wil ik leven. Dat is heel erg leuk, want dan, dan kan ik mijn tijd zelf indelen en dan kan ik mensen ontmoeten. Want dat is natuurlijk wat het leven leuk maakt, De ontmoetingen met je vrienden en je kennis en je familie. Dus daar, daar heb ik gewoon tijd voor. Ik heb het wel uh, zeg maar helemaal gepland, want op een gegeven moment is dat nodig. Hè. Als je dus, uh, eerst hoeft dat allemaal niet, maar op een gegeven moment dan, dan, uh, heb ik zo eigenlijk duizenden klanten en dan, dan moet ik dus heel goed uh, stroomlijnen wanneer ik precies doe en ik heb dus twee keer per jaar een groot event en dan heb ik uh, dus mijn programma's die twee keer per jaar beginnen het is allemaal helemaal keurig netjes staat het allemaal in mijn agenda maar dan kan ik ook precies zien wanneer ik vrij ben en wanneer ik niks doe en bijvoorbeeld ook de zomer doe ik helemaal niks in principe ik heb uh, drie assistenten maar die, die werken gewoon op hun eigen werkplek en wat ook heel fijn is nou, bijvoorbeeld mijn mail beantwoorden. Ik krijg heel veel mails van mensen. Was ik, op een gegeven moment was ik helemaal de hele dag bezig om mails te beantwoorden. Dus dat, zo wil je niet leven. Dus, of, toen, uh, dus mijn assistente ging die taak gewoon overnemen. En, en nu hoef ik dat dus niet meer te doen. Ik kan me concentreren op het echte creëren. Nou, er, zijn, er zijn wel eens mensen die denken dat het daardoor heel onpersoonlijk zal zijn. Ja, dat, dat, dat, die opmerking krijg ik wel eens. Er zijn ook mensen die dat heel fijn vinden. Want dan denken ze nou, ze vinden het ook eng om, om, om mij rechtstreeks te benaderen. En dan vinden ze het fijn dat er een assistent ertussen zit. Dat uh, maakt de drempel lager. Er nou, is een enorme markt hè, voor mensen die behoefte hebben aan uh, business coaching. Dus aan uh, uh, goede business coaches. Er zijn er maar heel weinig. Dus ik dacht, nou, er we moeten veel meer business coaches worden. Er zijn zoveel slechte ideeën in omloop over ondernemerschap, over succesvol worden. Daar moeten betere ideeën voor komen. En, en door mensen daarin op te leiden, denk ik dat uh, zzpers het beter gaan doen in Nederland. Dus, uh, ik, ik leid natuurlijk ook de ondernemers zelf op om succesvoller te zijn, meer klanten te krijgen en meer te verdienen. Ik vind dat ze minimaal 100.000 euro moeten verdienen. En, en ik, ah, ik wil mensen helpen om miljonair te worden, dat lijkt me helemaal fantastisch. Dus dat, dat hele gewone mensen kunnen miljonair worden tegenwoordig. Dat wordt nog veel te weinig benut, die mogelijkheid, en, en die is er absoluut. Het en, en lijkt me echt super om, om miljonairschap te democratiseren. Om heel veel mensen worden miljonair. Het kan, met internet.